SMMT is een stichting die ongewenst gedrag in de muziekbranche wil tegengaan. SMMT heeft om een voorlopig getuigenverhoor voor verzocht omdat zij bewijs wil verzamelen tegen Warner. SMMT vindt dat Warner onrechtmatig handelt door niet op te treden tegen wangedrag van aan Warner verbonden artiesten. De door haar voorziene procedure is een collectieve actie op grond van artikel 3, 305 abw De rechtbank heeft dit verzoek voor een voorlopig tuigenverhoor toegewezen. Het Hof heeft dit verzoek echter alsnog afgewezen. SMMT voldeed volgens het Hof niet aan de eisen voor een collectieve actie van artikel 305a en kon daarom ook niet worden toegelaten tot een voorlopig getuigenverhoor. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand. De Hoge Raad stelt voorop dat bij de beoordeling van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor de toewijsbaarheid van de vordering van SMMT in de hoofdzaak niet ter beoordeling voor ligt. Dat is vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Dat neemt volgens de Hoge Raad echter niet weg dat bij een collectieve actie het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wegens onvoldoende belang kan worden afgewezen. Dat is het geval als onvoldoende aannemelijk is dat SMMT voldoet aan de eisen voor een collectieve actie van artikel 305a. De volgende vraag die de Hoge Raad moet beantwoorden is of het voor 1 januari 2020 geldende recht van toepassing is of het sindsdien geldende recht. Het gewijzigde artikel 305a, met daarin de door het Hof toegepaste strengere eisen, geldt immers vanaf 1 januari 2020. De Hoge Raad vindt dat het Hof het verzoek terecht heeft beoordeeld aan de hand van de eisen zoals die sinds 1 januari 2020 gelden. Op grond van artikel 68a en 119a, lid 1 overgangswet, nieuwburgerlijk wetboek, is het gewijzigde artikel van toepassing. Tot 1 januari 2020 was immers geen hoofdzaak ingesteld... En er is volgens de Hoge Raad ook geen aanwijzing dat de hoofdzaak uitsluitend betrekking heeft op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden voor 15 november 2016. Artikel 119a lid 2, overgangswet burgerlijk Wetboek, bepaalt namelijk dat het oude artikel van toepassing blijft als de collectieve actie uitsluitend ziet op gebeurtenissen die voor die datum hebben plaatsgevonden.